In deze video laat ik iets zien over de navigatie in de OneNote app in Windows 10. In Windows 10 kun je namelijk een speciale OneNote app installeren en dit wordt de nieuwe standaard voor het werken met OneNote. Aan de linkerkant in beeld zie je de secties en de pagina's van dit notitieblok. Dat is ook zoals het in de online versie van OneNote wordt getoond. Dus op zich is dat wel prettig dat het in ieder geval overal hetzelfde is. Wil je andere notitieblokken openen, dan ga je naar het pijltje hier linksboven. En zo zie je allerlei andere notitieblokken die ik in het verleden heb toegevoegd. En helemaal onderaan dit rijtje kan ik nog kiezen voor meer notitieblokken. Waar ik dan alle recent geopende notitieblokken in ieder geval terug kan vinden. Klik ik weer ergens op de pagina, dan zal dat overzicht verdwijnen. Wil ik dat nou standaard wel in beeld, dan kan ik kiezen hier voor beeld en navigatiedeelvensters. Daar staat nu geselecteerd dat ik secties en pagina's wil weergeven, maar ik kan hier ook kiezen voor alles weergeven. Op het moment dat ik daarop klik, zie je dat standaard ook al mijn notitieblokken in beeld staan. Dan kan ik wel makkelijker switchen tussen de verschillende notitieblokken. Maar ik hou dan hier in het bewerkvenster aan de rechterkant wel veel minder ruimte over. Dus wat je zou kunnen doen, is hier kiezen voor secties en pagina's weergeven. Dan zie je de secties hier en de pagina's hier. Of je kunt zelfs kiezen voor alleen pagina's weergeven en dan heb je nog een iets grotere werkruimte. Ik vind het zelf prettig om ook mijn secties in beeld te hebben. Dus ik kies voor deze optie. Op het moment dat ik dan een groter scherm wil, dan zou ik ook hier kunnen kiezen, naast het knopje delen. Voor dit uh, kleine knopje voor volledig scherm. Als ik dat open, als ik daarop klik, dan zie je dat mijn uh, werkvenster eigenlijk uh, volledig geopend wordt op een groot scherm. Dus ik kan er hier nu van alles en nog wat aan doen. Ik zie hier ook bijvoorbeeld alle pennen die uh, nu standaard in beeld staan. En wil ik dat weer verkleinen, dan kies ik voor het vakje hier rechtsbovenin. En dan zit ik weer in de normale weergave. Dus navigeren hangt af eigenlijk ook van uh, wat je in beeld wilt zien. Gebruik de knop navigatie deelvensters onder het menu beeld, om het precies zo in te stellen als jij het wilt hebben.